Ik ben hier in Bergse bij Wandelen voor Water met Bert Steenwinkel. Bert, kun je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Bert Steenwinkel en voorzitter van de uh, Club, sorry. Voorzitter van de uh, stichting Kinderhulp Indonesië. Oké, okay. en wat uh, ben je hier vandaag komen doen? Nou, hier vandaag met wandelen voor water hebben uh, 350 kinderen gelopen in Rotterdam en omstreken. En die hebben bij elkaar opgehaald 19.500 euro. Wauw. Inclusief is dat met de verdubbeling van aquafrol. Fantastisch. Dus het is echt heel veel. En wat we daarmee kunnen doen, een, een, een, om even grote getallen te gebruiken, een toiletblok van twee toiletten met een huisje. Uh, en de goede afvoer kost 850 euro en voor deze voor dit geld kunnen we 23 scholen voorzien van zo'n huisje. Het is echt fantastisch. fantastisch. En waar, waar, waar staan die scholen? Die scholen die staan allemaal in het uh, zeg maar binnenland van, ja van uh, Java, uh -huh. midden Java, rond Yogyakarta, in een cirkel van 50-60 kilometer rond Yogyakarta. En de meeste van die scholen staan hoog in de bergen, hebben helemaal geen water. En ze kunnen het ook vaak niet kopen omdat ze geen geld hebben. Dus het is ideaal wat hier gebeurt, dat we ook grote regenwaterbassins kunnen bouwen. Eén bassin 10 kubieke meter kost 1000 euro. En uh, voor dit geld zouden we, zeg maar, eventjes 19 uh, scholen kunnen voorzien van een waterput of van een regenwaterparcel. Prachtig! Ja, nou heel Zijn erg gefeliciteerd! Dankjewel, fijne gasten! Hartstikke dag nog. leuk, dankjewel.